Ik denk dat ik de maandag wist dat er een Oekraïns kindje bij mij in de klas ging komen. En dinsdag zat ze al bij mij in de klas. Dus de maandag, als ik dat wist, was het eventjes alle hands aan dek. Mijn naam is Nederland. Ik ben in Oekraïne. Ik heb als mama een vrouw en een vrouw. Ik ga België de andere kinderen waren natuurlijk helemaal in de ban van Milena. Want ja, een kindje uit Oekraïne. En we zien niet anders dan op het nieuws en op Karrewiet. Dus ik moest eerst de kinderen van mijn klas al een beetje kalmeren. En dan ben ik met haar aan mijn zijde naar boven gegaan. En ze heeft eigenlijk de eerste dag zo goed als proberen meevolgen. Dan gaan we eraan beginnen. Iedereen heeft zijn wiskundeboekje in zijn bank zetten. Ja. Neem jouw rekenen. Milena? Ja, plus, dus komma. Ik vind het heel belangrijk om een nieuwe leerling welkom te geven om zich thuis te laten voelen. Want dat meisje is ja, van een warme thuis moeten vluchten voor iets dat eigenlijk niet hoort in een wereld. Hè, dat een kind eigenlijk niet moet meemaken. Dus het is enorm belangrijk dat we voelt dat ze meer dan welkom is. Milena? Jij mag mee met juf Tiffany. Oké, okay, heb jij jouw schriftje bij? Hai. Ça va? Alles goed? Ja, ja, ja. Ik begeleid nu al vier jaar ongeveer uh, anderstalige nieuwkomers voor onze schoolgroep. En wij begeleiden die eigenlijk twee jaar. Uh, dus het eerste jaartje krijgen ze een uurtje, een half, half. En het tweede jaartje krijgen ze een uur van ons. Oops. Milena is eigenlijk net in België aangekomen en bij haar proberen we dus eigenlijk de focus te leggen op de basiswoorden, schat. Hallo, ik ben juf Tiffany. En jij? Hallo, ik ben Milena. Ik ben 27 jaar. En jij? Ik ben 10 jaar. Het spelletje dat ik met haar gedaan heb met het balletje van ik ben, dat doe ik bijna elke les. Dat doe ik soms zelfs nog met mijn tweedejaartjes, omdat dat zo een heel belangrijke factor is. Kunnen zeggen wie ben jij, hoe oud ben je, waar woon je. Ik woon me wandaag eh, eh. Kies maar. Probeer elke les te beginnen met zo'n check-in van hoe gaat het... Soms kunnen ze dat niet altijd onder woorden brengen. Bij Milena heb ik dat dan met de pictogrammen gedaan van hoe voel jij je vandaag? Nee. Ben jij blij vandaag? Ja. Oké, okay, dan ben ik ook blij. Supergoed. Ik heb de pen en de papier. Mag ik en eh, lam en de het bord. Het bord. Supergoed. Uitwisselen van de pictogrammen heb ik vooral gedaan om de spreekdurf te bevorderen. Want in het begin kunnen ze heel vaak de woordjes. Maar bij dat uitwisselen is het eigenlijk heel leuk om op die manier al kleine gesprekjes te hebben van ik heb een pen, heb jij... Hup. Heb... Ja. Dankjewel. Op die manier maak je de drempel om het te spreken ook een beetje lager. In het begin was Milena heel verlegen. Ze keek vaak zo met die ogen van ik heb geen idee wat dat jij aan het zeggen bent. Oh, awesome. oh, uh, maar door Altijd nu zo al een twee, schoolen. ja, tal keer mee haar te werken is dat wel wat losgekomen. Uh, ik vind uh, haar een uh, hele uh, lieve dus leerling, heel zacht. Uh, ze maakt ook zelf graag mopjes af en toe. Ze is heel speels. Eten? <lacht> ja? Oké, okay, superleuk. Ik denk dat het daar wel wat gepakt heeft, wat logisch is het gegeven van het ene land naar het andere land. Um, maar ik denk dat ze ondertussen wel al iets veiliger beginnen te voelen op school. En dat ze het ook allemaal wel iets leuker beginnen te vinden. Ik heb stofd en ik, woon, ik heb een als je Ik ben naar school en ik heb een beetje droog. Ik heb drie je raad als je me net Oei, oei, we hebben het ons een beetje moeilijk gemaakt. Nee, die past niet. En dan die. Zo hier. Ja. Youssef is vorig jaar aangekomen uit Syrië. Hij heeft in het begin het heel erg moeilijk gehad met zich uit te drukken. En dan die daar. Hij volgt nu al uh, meer dan een jaar les of Tiffany. En hij is al heel erg veel vooruit gegaan. Dus wij zijn gewonnen? Jussef ja. was in het begin eigenlijk wel een leerling die, die het zo wat moeilijk had. Um, die had ook niet veel zin om Nederlands te leren. Um, school vond hij eigenlijk ook niet zo leuk. Uh, hij was zo'n beetje... Pff, ik heb daar allemaal geen zin in. Wat ook wel logisch is, want hij heeft heel veel dingen gezien. En ça van met jou, Jussef? Ja. Ja? En nu is het in de klas. Goed. Uh -huh. Ja? Heb al toetsen gehad? Mhm. Uh -huh. Door zachtjes aan eigenlijk een beetje zijn vertrouwen te winnen, hebben wij best wel een goede band gekregen. Um, werken we ook heel graag samen. En soms heeft Youssef nog momenten dat hij geen zin heeft. En dan denk ik, ja bro. dan gaan we eens iets doen. Gaan we eens gaan wandelen. Gaan we ja. even ons hoofd leegmaken. Bladsteenschaar? Bladsteenschaar? Eh, uh, wacht. Eén. Ik? Ik mag binnen? Oké. Okay. Ik heb met hem ook heel veel gewerkt rond emoties, rond hoe uit je emoties. Um, wat doe ik als ik boos ben? Wat vind jij niet leuk aan school? Niets. Je vindt alles leuk? Kom. Kom, niet liggen, hè. Als je nu naar Yussef kijkt, dan denk je van ja, dat is allemaal wel supergoed gekomen. En een hele fijne leerling, toffe jongen. En ik denk dat hij school nu ook wel vrij leuk begint te vinden. Dus uh, dat is zeker goed. Aapjes eten het heel graag. Bananen. Alsjeblieft. Ja, Bert. Sowieso, migratie is altijd een trauma. Of dat, dat nu door oorlog, oorlog is of door andere redenen. Dus daarom is het heel belangrijk dat je als leerkracht ook beseft van oké, okay, die kinderen hebben heel veel meegemaakt en ik weet van waar dat sommige gedrag komt. En ik weet ook hoe ik daarmee moet omgaan. En ik zeg het, ja, dat is altijd met een zachte hand en met een zachte stem. Ik probeer naast hun te staan, als een vriend zelfs durf ik het noemen. Um, omdat als zij mij vertrouwen en ik vertrouwen, gaat die taal automatisch ook veel sneller gaan. Wij proberen vooral onze leerkrachten te ondersteunen daarin door bijvoorbeeld materialen te geven dat de kinderen in de klas kunnen doen, maar ook gewoon tips te geven. Heel veel met pictogrammen werken, ook die thuistaal daarin betrekken, want dat vind ik een heel belangrijke, dat je elkaar gewoon begrijpt op welke manier dat dat gebeurt. Dat maakt eigenlijk niet uit. Dus wat moeten wij doen? Dat is vaak met handen en voeten een beetje, ervoor zorgen dat die kinderen toch mee kunnen. En dan is dat eigenlijk inderdaad geen verloren jaar, dan zitten ze niet in de klas niks te doen. Ik heb niet zoveel kinderen hoor, ik denk dat misschien maar... We hebben hier al twee dagen! Ik merk dat leerkrachten snel panikeren uh, wanneer het over de doelstellingen gaat. Vandaag vond je de leukste dag. De ideale ja. situatie is als je maar een paar leerlingen hebt en dat je daar volledig differentiatie op kan aanpassen. Um, maar je merkt dat dat toch wel zoiets is van oh nee, en die gaan niks begrijpen en ik weet niet wat ik moet doen daarmee en hoe ga ik dat aanpakken. Ja. Misschien is het gewoon het belangrijkste om te kijken van wat kan dat kind op dit moment en waar kunnen we die succeservaringen uithalen? Dan we moeten alles erin drammen en hopen dat dat kind alles nog kan. Maar het komt altijd wel goed. Ik heb nu al heel veel leerlingen door de revue zien passeren. En dat Nederlands dat komt wel. Ik vind dat een mooiste job die er is, omdat je een hele mooie band schept met al die leerlingen. Je ziet ze inderdaad van niks, van nul, naar op het einde van het schooljaar plotseling een presentatie doen over de hond of weet ik veel wat. En dat vind ik altijd zo de mooiste momenten, dat je denkt ach... Ze kunnen het en het lukt en ze durven het ook. En maken ze dan ook fout? Ja, yeah. okay. <laughs>